Welkom in de keuken van Centerparks. Mijn naam is Dennis. Ik werk hier al 7 jaar bij Centerparks. Albron, als kok. Met veel plezier. Ik vind mijn werk zo leuk, want ik heb hele gezellige collega's. We hebben altijd veel lol met elkaar. Daarnaast bak ik ook niet alleen pizza's. Of alleen pasta's. Maar ook op andere afdelingen. Waar ik bijvoorbeeld of pannenkoeken bak. Of dat je het koude en het warme buffet klaarzet. Elke dag is het weer anders. Vaak begin ik om 1 uur, gaan we met z'n allen even gezellig een bakje koffie doen. En dan uh, gaan we bezig met onze plassen. dus voorbereid het werk. Om 4 uur hebben we pauze. En dan uh, rond minuut of 5 komen de eerste gasten. En dan ga je bezig met uh, pizza's bakken en uh, pasta's koken. Ik vind mijn werk zo leuk, omdat ik uh, heel veel collega's heb, Fijne collega's. Het is altijd gezellig, leuke mensen, ook altijd de gasten. De leuke aspecten van mijn functie dat zijn... Uh, dat je lekker zelfstandig kan werken, dat je je eigen ding kan doen, maar dat je ook nooit alleen staat. Een belangrijke eigenschap om uh, dit werk te doen is dat je stressbestendig moet zijn, want het kan vaak heel druk zijn. En natuurlijk, je moet heel veel plezier in je vak hebben. Ik ben hier begonnen als uh, stagiair en toen doorgegaan naar, uh, ah, als kok. En ik mag heel veel leuke dingen doen, zoals uh, stagiairs begeleiden en uh, nieuwe mensen begeleiden. Mijn volgende stap is dat ik graag souschef wil worden. Want dan kan ik Cox helpen en dan kan ik kan mijn ervaring delen met hun. Je hebt geen specifieke opleiding nodig om hier te beginnen. Je kan hier uh, als hulpkok beginnen. En zo kun je zomaar steeds uh, verder doorgroeien tot uh, dat je zelfstandig ben, Kok kan worden. Ik zou een ander aanraden om hier te komen werken. Omdat uh, elke dag is anders, veel diversiteit. En dat maakt het zo leuk om hier te werken. Word jij mijn nieuwe collega?